Om je klant goed te kunnen kennen, heb je marketing nodig. En dan inderdaad niet die, ja, die wat plattere kant, zoals jij hem net uh, ook beschrijft, zoals het wel eens is of was. Campagnes, marketing, communicatie. Maar nee, klantinzichten, behoeftes, aansluitend daarop diensten en oplossingen ontwikkelen. Uh, je, je interactie met de klant verhogen. En dat is allemaal uh, marketing. Dus wij sturen ook niet echt op een keihard, uh, kaarten omzet of salesresultaten natuurlijk is dat ook nodig, maar sturen op uh, relationele NPS, uh, klantbeleving, uh, toegevoegde waarde zijn in de diensten die we bieden. Dus dan ja, dat, als ik dat zeg, dan speelt ook marketing meteen natuurlijk wel best wel een grote rol in onze, in onze strategie. Weer een nieuwe Hello Masters. Vandaag gaan we praten met Roel van der Heijden van Zilveren Kruis, waar hij een groot marketingteam leidt. Welkom, Roel. Dankjewel. Ja, Leuk je werkt bij uh, de grootste zorgverzekeraar in Nederland. He, meer dan uh, bijna 5 miljoen Nederlanders hebben een uh, verzekering uh, bij jullie. Uh, onderdeel van, of zorgverzekering moet ik zeggen, toch? Ja, ja inderdaad. En jullie zijn onderdeel van achmea uh, ja. Maar jullie zijn niet alleen maar bezig met zorg uh, en eigenlijk ook steeds breder actief in, uh, in gezondheid. En uh, nou ja, dat doen eigenlijk door, door eten, gezonder bewegen, uh, kortom vitaal leven. Uh, ja. Nou ja, daar heb je zelf ook privé nu net uh, weer een mooie uh, stap uh, gemaakt uh, met je familie en een uh, kerstverse vader geworden. Uh, ja, dus ik vind klopt. het toch heel bijzonder dat je er vandaag bij kunt zijn uh, bij HelloMasters. Waar ben je nu? Ben je, volgens mij zit je op kantoor, hè? Ja, ik zit nu op kantoor, want inderdaad, uh, ons gezinnetje is uitgebreid uh, na een zoontje met een dochtertje twee weken geleden. En daarnaast zijn wij in het najaar afgelopen jaar verhuisd naar een nieuwbouwwoning en ik dacht de combinatie van en een baby en klussende buren, dan kan ik beter even op kantoor zitten. Dus normaal zit ik thuis, hoor, net zoals uh, vrijwel heel Nederland natuurlijk. Maar, nu een keertje op kantoor, dus dat is ook wel eens lekker, moet ik zeggen. Ja, kan ik me voorstellen. Hey, je ja. werkt echt al uh, een geruime tijd hè, in de verzekeringbranche, uh, ruim uh, 13 jaar. Uh, en sinds 2014 zit je in een uh, marketingrol. Uh, je hebt uh, een MBA uh, gedaan en uh, daarna ben je gestart bij uh, Achmea en uh, nu inmiddels zeven jaar bij Zilveren Kruis. Ja. Um, vertel eens even, wat deed jij zeg maar, voor 2014, voordat je echt in die uh, marketingleiderschaprol uh, kwam? Nou, ik ben, um, ik ben afgestudeerd in uh, 2010, uh -huh. toen ook begonnen bij Achmea in een uh, traineeship-programma. Dus nou, zoals heel veel traineeships, ook bij Achmea is dat uh, twee jaar lang verschillende opdrachten. Dus heb ik vier opdrachten gedaan door het hele bedrijf heen. Uh -huh. uh, toen heb ik nog wat meer uh, ja, interne consultant, business development uh, uh, rol vervuld. En toen ben ik inderdaad in uh, 2014 uh, het marketing domein ingestapt... Eigenlijk. Ja, super. Maar mijn hele loopbaan uh, is dus al bij, bij Agmea en een groot deel uh, binnen Achmea, ook bij Zilveren Kruis. Ja, super. Ja. Hey, jouw team is best groot, hè? 72 mensen met een uh, budget ja. van uh, 20 miljoen. Uh, ja. en uh, de, nou goed, de ROI is er ook best goed op, hè? want ieder jaar uh, zorg je toch weer voor uh, een half miljard aan omzet. Doordat er nieuwe ponussen binnenkomen, uh, hey, waarvan uh, 70% online gaat. Um, was dat eigenlijk al toen je in 2014 uh, startte en waar, waar je nu staat, zeven jaar later? Um, vertel eens een beetje over hoe je die journey uh, bent doorgegaan. Want dat kan, ik kan me best voorstellen dat je 70% online uh, doet. Dat is een flinke verandering ten aanzien van 2014, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Nou, wij zijn, kijk, zorgverzekeraars natuurlijk, het, het blijft natuurlijk een, ik vind het een interessant domein, maar wat dat betreft ook wel uniek. Het is een verplichte verzekering die iedere Nederlander moet afnemen. Mm -hmm. Tegelijkertijd heb je zelf de keuze waar je dat doet. Uh, de switch in de markt is beperkt, 6,5%, 7%. Dat is een heel groot deel van de klanten die we hebben, die hebben we ook al uh, wat langere tijd. De transitie die wij als bedrijf hebben doorgemaakt, was dat we... Nou, Laten we zeggen, voor het gemak even spreken we over tien jaar geleden, dus 2014, maar ongeveer tien jaar geleden was uh, het, het moment dat je in contact kwam met je zorgverzekeraar, was echt het moment dat je opnieuw kon kiezen voor je zorgverzekering aan het einde van het jaar. En dat ja. was het. Ja. De transitie die wij hebben doorgemaakt de afgelopen jaren, wat jij ook al uh, aanhaalt in de introductie, is dat wij bewegen als partij van een partij die er alleen maar is als je je premie moet betalen naar een partij die je wil helpen. Uh, in het gezond en vitaal blijven uh, worden en het continu werken aan je gezondheid. Wat ook betekent dat we continu aanwezig zijn. Want je werkt niet één keer per jaar aan je gezondheid als je aan je zorgverzekering denkt, maar dat doe je het hele jaar door. Dus wij willen er altijd voor je zijn als je zorg nodig hebt, als je zoekt waar je naartoe kunt. Natuurlijk hè, in Nederland de, de zorg, die krijg je natuurlijk gewoon bij, uh, bij een arts, vanzelfsprekend. Maar wij hebben wel heel veel informatie en kennis om je te helpen uh, als je toch ziek bent en je moet ergens naartoe, nou, waar kun je naartoe? Wat betekent dat? Als je um, weer zo snel mogelijk aan het werk wil of als je juist gezond en vitaal wil blijven, ja, dan hebben wij een uh, breed scala aan uh, oplossingen, diensten uh, en, en ook content die we steeds meer gedurende het jaar inzetten. Dus dat is wel de grote beweging in de afgelopen jaren van dat ene moment naar continu aanwezig in het hele jaar. En van ja, wat wij dan altijd noemen het betalen van zorg. Ja, je betaalt je premie, je dient de declaratie in naar... Nee, een brede speler in gezondheid. Ja, ja super. Ja, dus we gaan vandaag uh, een goede aftrap inderdaad. Want je hebt zo'n one moment of truth hè, aan het einde van het jaar dat je kan switchen. Nou, ik ben heel benieuwd ook hoe, hoe houd je je team dan uh, actief en enthousiast uh, voor dat ene moment. Uh, hoewel je natuurlijk inderdaad uh, en gezondheid en, en preventie, dat, dat gaat het hele jaar door. Maar ik ben benieuwd ja. om straks even wat dieper in te gaan. van Hoe bouw je dan die journey? Uh, hey, je, je werkt ook uh, B2B, B2C en ook nog B2B2C. Ja. Uh, dus uh, er komt vast een hoop marketingjargon uh, langs uh, vandaag. Uh, maar mooi ja. om dat ook met praktische verhalen zeg maar vanuit uh, jouw day-to-day uh, -day realiteit uh, te horen. Uh, ja. uh, waar we ook vandaag even over gaan praten is eigenlijk uh, hey, de disruptie binnen uh, verzekeringland. Uh, je hebt een hele mooie categorie, die heet InsureTech. Uh, nou, er zijn bijvoorbeeld ook start-ups zoals bijvoorbeeld Lemonade, hè, die, met, uh, uh, die recentelijk ook naar de beurs zijn gegaan. Heel succesvol in Amerika. Nou, die hebben bijvoorbeeld eigenlijk heel... Uh, Slim gekeken gewoon naar de gebruikerservaring. Uh, en uh, ja, op die manier hebben ze iets neergezet wat app-only is, wat vooral niet bij, uh, bij de jongere generatie heel goed draait. Uh, ja. goed, disruptie komt natuurlijk niet alleen vanuit start-ups, uh, dat komt ook, komt ook vanuit klanten. Hè, wat willen ze nou eigenlijk? Uh, dus ik ben ook benieuwd om daar even met jou uh, wat meer uh, uh, in te duiken. Maar laten we Leuk. even bij jou starten. Uh, hè, we hadden net even heel kort over je rol. Uh, ...van marketing met een team van, een team van 72 mensen. Uh, vertel eens eventjes wat zit er in, uh, in dat domein allemaal? Ja, ik ben uh, verantwoordelijk voor de afdeling... ...waar best een breed scala aan uh, disciplines zit eigenlijk. Het is bij mij verdeeld over vier afdelingen. Een team dat zich bezighoudt met merk en customer experience. Mm -hmm. Dus merkmanagement, klantbelevingsstrategie... ...propositieontwikkeling, uh, customer journeys. Nou, dat soort zaken. Een team dat zich bezighoudt met digital marketing... Nou, dat spreekt wel voor zich, denk ik. Uh, dus de echt de kanalen, de campagnes, uh, het optimaliseren van uh, de conversies, de sales funnel, et cetera, de website. Een marketing-communicatieteam, wat zich steeds meer ook beweegt naar uh, ja, UX-writing en echt uh, het, het schrijven vanuit het perspectief van de klant. En het, aanwezig, het, het, ja, het opstellen van de kernboodschappen, wat we willen vertellen als bedrijf, en dat doorvertalen over de verschillende kanalen. Ja. En een marketing-intelligence team. Waar de, ja, de data scientists, data consultants en de data engineers zitten. Uh, zeker als verzekeraar. Ik denk als ieder bedrijf, maar ook als verzekeraar zit je natuurlijk op een bak aan uh, data en informatie. Uh, de vraag is ja, hoe maak je er ook uh, actionable insights van? Wat kan je er dan ook echt mee? En hoe helpt dat je ook als bedrijf en hoe doe je dat? Uh, ook zeker in verzekeringen. ...op een nette manier wat past binnen wet- en regelgeving. Dus daar zit ook best wel een grote component omheen. Hoe ga je nou met die data om? Hoe doe je dat ook zorgvuldig? Ja. Um, ja, dus dat zijn die vier, uh, die vier teams die dan optellen tot het, uh, tot het geheel. Ja, en als je uh, naar marketing kijkt, hè, vroeger, uh, en nog steeds re heel relevant, gewoon de vier P's. Hè, ook uh, ja, promotie, product, uh, uh, plaats. In wat, wat voor een aandeel uh, heeft, heeft dat in jouw team? Uh, bijvoorbeeld, laten we over product praten. Nou we, dus in het uh, merk- en customer experience-team zitten maar ook de propositieontwikkelaars. Dus er zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor ons aanbod. Ja. Het product, het verzekeringsproduct. Maar wat je daar ziet, uh, raakte ik net in de introductie natuurlijk al een beetje, is dat, dat we eigenlijk aan het bewegen zijn naar een bedrijf waar dat verzekeringsproduct hygiëne is. Natuurlijk moet je een zorgverzekering afnemen en natuurlijk moet dat goed geregeld zijn. Maar wij, zijn, wij investeren vooral in de diensten eromheen en de dienstverlening eromheen. Ja. En de diensten zijn ook ja, producten in die zin, proposities, die ontwikkeld worden uh, in de teams bij mij... ...waar de propositiemanagers voor verantwoordelijk zijn. Dus dat neemt best wel een groot aandeel in. En eigenlijk alle P's, dat uh, ja, is ook wat ik het leuke vind aan mijn werk, zit allemaal in één team. Dus ook de campagnes, de pricing zit ook uh, bij ons in het team. Dus je kan, je kan best wel veel van die knoppen natuurlijk hè, met uh, collega's in de rest van het bedrijf. Maar je zit best wel aan het... Uh, voor veel knoppen zit je ook aan het stuur. Ja, super zeg. Het zit allemaal in team. Ja. Ja. Hé, hey, we gaan even wat rapid fire questions doen. Uh, om jou nog beter te leren kennen. Uh, een paar korte vragen en graag ook wat korte antwoorden. Uh, wat is je favoriete merk? Patagonia. Ah, oké. Okay. Waarom? Ja, ik, ik hou heel erg korte antwoorden. Ik geloof echt in... Uh, Brand en performance één in één. dus die die horen bij elkaar. En dit wat zijn merk wel doet wat ze zeggen en waar ze voor staan in ja. eigenlijk in alles, ook in hun investering, in hun beleid, uh, alles. Dat vind ik, vind ik gewoon heel mooi, ja. een mooi merk. Heb je dat boek ook gelezen van die founder? Ja. Google surfing, ja mooi boek. Ja, ja. ja absoluut. Cool. Ja. Um, wat is je favoriete content marketing kanaal? Uh, kanaal? ik vind in ieder geval alle native advertising vind ik leuk hm. als het past bij je merk. Dus ik vind het leuk als, het, als er echt een kanaal is wat past bij je merk en het eigenlijk ongemerkt je boodschap opgaat in het kanaal, waardoor het voor de klant ook zo nou, wordt ervaren. Dat vind ik, uh, vind ik een mooi kanaal. En wat is dan uh, dat kanaal binnen jouw team? Is, dat, uh, is het een nieuwsbrief, is het een e-book, een podcast? Wat, wat, is, uh... nou, wat, we nu, wat wij nu uh, is in de samenwerking, Bijvoorbeeld, wij werken op het moment heel erg intensief samen met Nu.nl, mm -hmm. waar, het, waar uh, die ook uh, steeds meer content laten zien, onder andere over gezondheid en wat je daarmee kunt doen, zeker in tijden van corona. Ja. En dan proberen we daar aanwezig te zijn met wat Zilveren Kruis voor je kan doen, in plaats van dat weer via een eigen kanaal uh, te pushen. Dat, wer dat, ja, dat werkt best goed voor ons. Ja, kan ik kan me voorstellen. Ja. Um, wat is je favoriete marketingcampagne? Iets wat je recentelijk hebt gezien, het liefst van een ander merk, wat, um, wat je inspirerend Oeh. vindt? Re recentelijk? Want ik, uh, het eerste waar ik aan denk, en, en dat mag dat niet, maar ik vind natuurlijk de Eva Apeldoorn uh, campagne is iconisch. Ja, ja die is iconisch. Uh, ja, maar is dan toch al mee. Ja, is wel langer geleden, dat doen we al een tijdje niet meer. Ja. Um, uh, ook al langer geleden is Find Your Greatness van Nike, want dat is eigenlijk wel mijn favoriete campagne, Denk ik. Uh, vind ik echt, vooral omdat het gaat over de... Atleet in jezelf vinden. Dat vind ik gewoon een mooie boodschap. Uh, meer recent. Nah, ik blijf de A campagnes ook mooi vinden. Hm. Ronde helemaal goed doorvertaald. Echt een goede positionering, een eigen verhaal uh, ja, vind, ik, vind ik sterk. Ook daar weer de, vind ik het gewoon congruent, de boodschap en het merk. Dat is wel, uh, daar hou ik van. Ja, ja, en als laatste je favoriete uh, social media kanaal. Nou, ik moet zeggen dat sinds de uh, komst van ons tweede kindje en de verhuizing uh, heb ik ineens Pinterest uh, toegevoegd. Zat, zat eerlijk gezegd niet echt in mijn scope. Ja. Uh, meer werkgerelateerd uh, uh, zie je op het moment, jij noemde net ook al, zeker met, uh, met corona zijn podcasts. Uh, die doen het wel echt goed. Hele, heel Nederland, heel de wereld is volgens mij aan het hiken en aan het wandelen. Ja. Uh, met een podcast in je oren is dat toch wel, uh, is dat toch wel fijn. Ja, absoluut. Hey, even over Zilveren Kruis. Uh, hey, je ja. hebt natuurlijk in de breedte van de organisatie gezeten en uh, nu heel erg gefocust op marketing. Hoe belangrijk is marketing binnen Zilveren Kruis? Ja, ik kan, als marketeer kan ik natuurlijk alleen maar antwoorden super belangrijk. Um, maar wat je, wel, wat je ziet is dat in die transitie die wij maken... Kijk, sowieso zijn we een dienstverlener meer dan een salespartij. Dus ja, je kunt een verzekering bij ons kopen, maar uiteindelijk zijn we dienstverlener. Mm -hmm. Wij willen gezondheid dichterbij brengen voor iedereen... Wij willen uh, uh, met je aan de slag, je motiveren om aan de slag te gaan met je totaalplaatje. Dus dat bredere plaatje van jouw gezondheid. Dus niet alleen heel veel sporten, uh, sterker nog, nee, we geloven erin dat je dat op een beetje ontspannen manier moet doen. Als je al dat soort dingen wil doen, dan moet je je klant goed kennen. Dan moet je weten waar de klant zit, want gezondheid is super persoonlijk. Dat is voor jou wat anders dan voor mij. En in iedere fase van je leven en, is, dat, is dat anders.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 Ja. En die heeft naast uh, marketing uh, ook uh, onze B2B account accountmanagement uh, saleskant uh, ja. in, in zijn portefeuille. Mm -hmm. um, en nog twee andere, drie andere afdelingen. Maar dat is wel allemaal gerelateerd. Sterk commercieel, maar wel, wel ietsje breder weer dan SEC uh, hoe bij ons in ieder geval marketing wordt omschreven. Dus, dus ja. zit wel in zijn portefeuille op directieniveau. niveau. Ja, ja interessant. Hey, en we hadden ja. het al eventjes over uh, merkbouwen en uh, dat combineren met performance. Zoals je zelf uh, dat inspirerend vindt bij... Uh, Patagonia. Uh, hoe breng jij die twee werelden bij elkaar in jouw team? Nou, het voordeel is sowieso al dat het in één team zit. Oh. Uh, dus ik heb, ik heb merk uh, en de positionering van het merk en onze klantbelevingsstrategie in hetzelfde team zitten uh, als de mensen die werken aan de oplossingen. Mm -hmm. Ook wel bewust gedaan, dat hebben we pas sinds een uh, anderhalf jaar, dat was eerder gesplitst. Uh, maar de, ja, een van de redenen om dat bij elkaar te brengen is wel dat dat wat mij betreft echt hand in hand uh, moet gaan. Het waarmaken van wat je zegt en uh, wat je wil dat je klanten geloven. Ja, dat, dat ze dat ook ervaren in het, in het aanbod, maar vooral ook in het contact wat ze met, uh, met ons hebben. Uh -huh. dat, uh, dat vind ik heel belangrijk. Dus dat, dat, hoe kan ik dat realiseren? Ja, omdat we dat ook zo bij elkaar hebben gebracht uiteindelijk. Dus dat is wel fijn. Ja. Ja, ik ben recentelijk weer terug verhuisd naar Nederland en moest dus ook weer opnieuw een zorgverzekeraar kiezen. Dus ik heb dat, ja, gewoon een, zoals denk ik, de meeste mensen doet, je doet je, je oriëntatie online en nou, je hebt allerlei vergelijkingssites. En wat mij gewoon ja. opviel is dat het verschil tussen die ja, opties, of je nou FPTO neemt of Zilveren Kruis of, of andere opties, um, ja, als je dan netjes je pakket bij elkaar klikt, ja, dan heb je het over een paar euro meer of minder zeg maar, tussen de verschillende partijen. Um, dus eigenlijk het verschil in product en prijs ja, is gewoon heel su uh, sumier. Tenminste, zo kwam het bij mij over. Um, is dat zo of, of zit er echt uh, heel veel ander verschil in? Of zit juist die verschil dan in nou ja, de toegevoegde waarde die je doet naast zeg maar, het core product? Hoe zie jij ja, die markt en die concurrentie? Nou, ik denk dat je, je gelijk, je hebt gewoon gelijk wat je zegt. De, kijk, de basisverzekering in Nederland is ook gewoon uh, wettelijk bepaald. De basisverzekering is ook voor iedereen hetzelfde. Dus daar ga je het onderscheid ook niet, uh, niet vinden. En de prijs daarin is vergelijkbaar. Er zit wel verschil tussen. Hè, um, is vergelijkbaar. In de aanvullende verzekeringen zit echt wel, uh, zit wel wat verschil. Maar eerder in hoeveel je van iets krijgt. Het aantal behandelingen fysiotherapie. Dan dat dat radicaal anders is bij een partij. En de pricing daarin is ook niet heel erg verschillend. Dat ja. klopt. Um, maar precies jouw laatste zin. Dat is waar wij... Uh, uh, ons heel erg op richten en wat ook nog steeds een uh, zoektocht is. Hè. Dus ik kan er heel enthousiast over vertellen, maar dat betekent niet dat we het al fantastisch doen... ...of dat het al helemaal herkend wordt. Yeah. In de kern zijn we een zorgverzekeraar waar je een zorgverzekering koopt... ...met een wel of niet een aanvullende verzekering en een tandverzekering. Um, punt. Wij maken die beweging naar een breder domein. We hebben er steeds meer oplossingen, diensten, proposities, content voor. Mm -hmm. uh, kent iedereen dat al? Uh, zeker nog niet. Uh, wordt dat steeds meer bekend? Ja, ik denk het wel. En verschillen daar de zorgverzekeraars van elkaar? Uh, absoluut. Ja. Daar hebben we echt een andere visie en overtuiging dan andere partijen die ook een hartstikke mooie visie en overtuiging hebben. Maar daar zit wel een, daar zit wel een verschil. Uh, maar dat zie je niet meteen in het product als je naar Nederland komt en je zegt ook oh, moet gewoon een zorgverzekering hebben. En je gaat inderdaad uh, op een vergelijkingssite of op Google of wat dan ook en je vergelijkt ze. Ja, dan zit, het, uh, zit er een aantal euro tussen en uh, misschien wat meer of minder dekkingen. Uh, dat ervaar je niet meteen. Ja, interessant. Hey, en, uh, nou goed, we hadden het net al eventjes over de uh, moment of truth. Hè, van, uh, hey, eigenlijk één keer per jaar heb je dat switching moment. Um, dan zou je kunnen denken van god, 72 mensen in je team. Heb je zoveel mensen nodig voor dat ene Moment of Truth? Um, ja, hoe belangrijk is, is dan marketing door het jaar heen? Hè? Je, je legt natuurlijk inderdaad wat uit over die. Uh, hey, je wilt toch die breinpositie en je wil je merk bouwen en daar ook een onderscheidend vermogen in hebben. Maar... Uh, is het dan zo dat er ja, echt in Q3 en Q4 het super druk is. En bij Q1 en q 2 bij jou wat, wat rustiger in het team. Hoe ga je om, zeg maar, met zo'n One Moment of Truth? Ja. Nou, dat is uh, steeds minder belangrijk, eigenlijk. Dus het is zeker zo, uh, toen ik begon, was Q3, Q4 heel druk en uh, nou kon je Q1 een beetje bijkomen Q2 gingen weer in strategie werken en dan uh, rolde dat door. Ja. In de afgelopen jaren is dat uh, niet meer zo. Dus eigenlijk maar een heel beperkt uh, deel van de mensen bij mij bezig met die, die campagne aan het einde van het jaar. Mm -hmm. uh, nou, misschien, uh, ik denk nog geen tien man eerlijk gezegd. Okay. Uh, bij mij dan, hey, in, het, in het hele bedrijf werken natuurlijk meer mensen aan die tijd. Zeker in de callcenters is dat natuurlijk wel, is dat super druk. Het is nog steeds de drukste periode. Ja. Maar in een marketingorganisatie ja, zit het zwaartepunt echt veel meer in. Uh, ja, als klanten voor ons hebben gekozen, ze welkom te laten voelen op de juiste aanwezig, momenten aanwezig zijn om ze te helpen als ze zorg willen regelen, zorg kiezen, uh, het moeten betalen. Uh, maar ook dus te werken aan hun gezondheid en vitaliteit. Ja, daar zit veel meer energie uh, op. Met natuurlijk als doel uiteindelijk om die gezondheid te verbeteren en uh, dat ze bij ons blijven. Dat, is, uh, ja, we doen het, dat, dat zit er natuurlijk ook achter. Ze proberen echt wel zo aanwezig te zijn bij de klant. Dat ze denken, hé, hey, Zilveren Kruis helpt mij ook het hele jaar door. Of is er voor me. Waardoor ja. dat moment ook minder belangrijk uh, wordt. Ja, absoluut. Uh, dus daar, daar werken we hard aan. Maar dat zie je dus ook wel terug in de effort die we erin steken. Dus het is niet meer zo... Uh, nou, dat we de boel kunnen sluiten in januari en in de zomer weer eens open gaan. Uh, het is echt wel het hele jaar door dat we aanwezig zijn en actief zijn, ook met, uh, ook met mijn teams. Ja, helder. Ja. Hey, wat, wat zijn jouw KPI's? Uh, wat, uh, welke metrics staan er in jouw scorecard? Want je, je had het net al over uh, de NPS-score de, de van, uh, uh, van je klanten, uh, maar, ja. je, zeg maar uh, nou ja, richting uh, de directie toe, zeg maar, uh, metrics moet neerzetten. Waar wordt jou op afgerekend? Nou, in de, in de breedte. Dus natuurlijk zit er bij mij ook portefeuille in. Hè? Dus, uh, dus ja, ik heb het veel over het aanwezig zijn gedurende het jaar en daar toegevoegde waarde leveren. En dat is, ook, dat is ook echt zo. En natuurlijk is het ook voor ons van belang om gewoon een portefeuille te hebben van een bepaalde omvang. met een bepaalde hoeveelheid verzekerden erin. En door ons volume zie je ook dat er veel, uh, altijd veel uitstroom is. Dat zie je sowieso altijd bij uh, grote spelers. Dus wij hebben ook veel te doen om weer veel nieuwe instroom te realiseren. Dus die metrics heb ik sowieso staan om ons portefeuille op een bepaald uh, niveau uh, te houden. Daarnaast heb ik um, voldoende uh, KPIs op onze diensten en proposities. Dus naast het verzekeringsproduct. Dus dat dus zit het op gebruik, maar ook op waardering. Dus ja, uh, relationele NPS voor het geheel en het bedrijf. Maar we hebben het ook over klantwaarderingscijfers, uh, over transactionele NPS op touchpoints. Um, over uh, journey NPS in journeys, dus gewoon echt in de beleving meten we ook verschillende dingen. Merkscores natuurlijk, ja, hoe top of mind zijn we, hoe scoren we op onze voorkeursdrivers dan eigenlijk uh, ja. en wat doet dat? Um, nou ja, dus en, en naast natuurlijk ook wat operationele KPI's. Dus ik heb ook gewoon een, een budget te, uh, te runnen natuurlijk en uh, dat soort dingen. Maar dit zijn wel de belangrijkste. Ja, ja brede, breed ja. bereik inderdaad. Ja, um, en even ja. praktisch, kun je misschien eens over een aantal strategieën met ons delen... of, of wellicht wel campagnes... Um, misschien drie en misschien is het ook wel leuk om eentje vanuit de B2C, eentje vanuit B2B en eentje vanuit B2B2C uh, te delen, uh, die je de laatste uh, twee jaar hebt uh, geïntroduceerd met je team, waar je, waar je echt heel trots op bent of waar je een hele mooie learning uit, uit hebt kunnen halen. Uh, ja, zal ze mijn best doen. Dat is <laughs> ja, een um, hele brede vraag. Een brede vraag, ja. um, Waar ik trots op ben, is de stappen die we hebben gezet in marketingstrategie, in uh, loyaliteitsprogramma's in onze app. Mm -hmm. Dus in Actify, de mogelijkheid om punten te verdienen door gezond gedrag en die vervolgens weer te kunnen inzetten. Uh, dat is wel iets wat we afgelopen jaren steeds meer exploreren en waar we ook de resultaten van uh, beginnen te zien. En dat doen we ook B2B2C, Vind ik met twee, uh, twee uh, vragen af. Waar je dat ook in de context samen met je werkgever, samen met collega's kunt doen. Dus dat je challenges met je collega's samen kunt doen. Je hebt vast ook wel gezien, uh, want in Nederland helemaal uh, hot is die app uh, Ommetje. Van de hersenstichting met Erik Scheuder. Ja, die doet het waanzinnig. Uh, is super leuk. Maar dat soort functionaliteiten hebben wij ook in de app zitten. Dat je ook met elkaar kunt blijven bewegen en daar weer punten mee kunt scoren. En die loyaliteit uh, ja, en die engagement in de app kunt creëren. Ja. Dat is wel iets waar ik uh, uh, trots op ben. In onze uh, uh, andere marketingstrategie, meer uh, B2C, hebben we het net al over gehad, maar dan even in de marketingtermen. Mm -hmm. Ja, wij zijn echt naar een always on campagne strategie gegaan. Mm -hmm. En content, daarin continu relevante content uitserveren uh, en dat ook goed op één plek laten terugkomen, dat is ook wel een mooie stap. Dus we hadden... We hadden al veel content, maar ja, ja dat is ook zo'n uh, buzzword, content. Ja, wat is dat dan eigenlijk en wat doe je daarmee? Ja. Ja, dat hebben we de afgelopen jaren echt teruggebracht tot één plek, ook op onze site, waar alles bij elkaar staat, waar we vervolgens, als je dat zelf wil, uh, de content ook best wel sterk kunnen personaliseren. Mm -hmm. uh, en dat ook nog eens automatisch uitserveren. Dus we hebben echt wel stappen gezet in het ja, automatisch persoonlijke content genereren en naar jou krijgen op de kanalen die voor jou relevant zijn. Ja. Dus dat, dat zijn wel mooie stappen, vind ik, die we hebben gezet in ieder geval in een uh, nou, aantal van onze strategieën. Ja, dank voor het delen. Ik heb er twee genoemd met drie boxes, dus ik hoop dat dat... Uh, ja, you meet de checks. Uh, yeah. okay. hey, leuk dat je het ook even over je team had, want uh, dat is eigenlijk het volgende onderwerp waar ik even met je in wil duiken. Hey, je hebt een, uh, een team van ruim 70 mensen um, en je werkt natuurlijk in, in verzekeringsland. Um, hey, misschien niet het, het highest interest uh, categorie... Hoe zorg je ervoor? Hebben Ligt iets in je cultuur of in de manier waarop jullie werken? Uh, wat maakt dat het gaaf is om uh, bij Zilveren Kruis te werken als marketeer? Ja, uh, zeker niet de highest uh, interest. Ik denk uh, low interest, wel uh, highest impact, denk ik. Mm -hmm. Dus de uh, impact is echt hoog. Wat houdt mensen betrokken bij ons, is echt onze, onze merk overtuiging dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn en dat we je kunnen helpen motiveren daarmee aan de slag te gaan dus behalve voorkomen dat je ziek wordt ook continu werken aan je gezondheid de preventieve kant dat is wel echt een overtuiging die diep zit die we doorvertalen die vertellen we naar buiten maar die vertalen we ook heel duidelijk door naar binnen zijn we ook actief mee bezig als bedrijf ze dus zijn ook echt bezig met de ja, samen met de gezondheid van onze mensen alles wat we naar buiten vertellen doen we binnen ook en dat uh, nou, ik zei net in het begin, waarom werk ik al zo lang bij Zilverkruis? Nou, dat, uh, uh, dat, dat raakt mij. Dat doet iets met me. En daar wil ik graag bij horen. En ja. dat zie je ook bij veel collega's. Ze zijn bezig met iets. Ja, niet alleen een product te duwen en te zorgen dat je nog meer sales uh, uh, realiseert. Nee, dat is, dat is ergens een onderdeel. Maar we proberen vooral uh, impact te maken om Nederland ja, iets gezonder te maken en gezond te houden. Nou, dat is, als je daarin gelooft. En als dat niet iets is waar je bij wil horen, dan is dat ook. Dat is best een overtuigende uh, visie uh, als dat bij past. Dus daar, en als wij waarmaken wat we zeggen, ja. ook intern, want dat merk ik vooral dan bij. Uh, want dit kan ook een heel mooi verhaal zijn. Um, dus ik heb echt wel. En wij doen het zeker ook niet alles goed. Dus we hebben ook wel gesprekken over: ja, hoe werkt dat dan? En als we dit doen, past dat dan bij onze visie? Maar. Dat houdt mensen wel gemotiveerd. En trouwens ook het feit dat we het daarover hebben. Gewoon en proberen dat dan weer beter te doen. Dat houdt mensen wel gemotiveerd uh, bij ons. Ja, mooi ja. verhaal. Ja. En als je dan zeg maar vanuit die, uh, nou ja, die, die, die intrinsieke waarde hè, opereert, uh, hey, dan heb je waarschijnlijk ja echt een shared purpose in je team. Uh, maar wat ik ook wel heel mooi vind rond die, die, die rond die purpose, is dat je uh, het leek gewoon enorm. Uh, om gezond te zijn, om uh, nou, ook mentale weerbaarheid, vooral in de tijd van COVID en al het huis werken, uh, zeg maar. maar je krijgt daarbinnen is ook heel veel innovatie. Er zijn heel veel mensen die met allerlei ideeën komen uh, over hoe je dat vorm kan geven. Hoe haal je zeg maar, dat soort ideeën uit de maatschappij, als het ware van buiten uh, naar binnen in je team? Heb je daar bepaalde methodieken voor of, of hoe doen jullie dat? Uh, ja, best wel, best wel veel verschillende dingen. Dus wij hebben natuurlijk ook het traditionelere uh, markt- en klantonderzoek. Hè. Dus wij monitoren ook allerlei dingen, allerlei trendrapporten en alles. Hè. Dat gebeurt ook allemaal, zit in dat marketing intelligence uh, team. Okay. Daarnaast doen we heel veel onderzoek naar behoeften van klanten. Als wij zelf een, uh, een insight hebben of we krijgen iets terug vanuit klantsignalen, gaan we met klanten in gesprek om echt naar de behoeften toe te gaan. Uh, doen we ook steeds laagdrempeliger. Ik denk dat je dat ook veel in de markt ziet. Hè, waar dat in het verleden met een marktonderzoeksbureau was. En je gaat dat uh, ja, toetsen. Zie je nu ook mensen of nou, tot anderhalf jaar geleden op straat aanspreken bij het station. En nu in een digitale meeting halen en het er gewoon over hebben. Uh, ja. Steeds meer. Uh, wij werken agile. Uh, sinds uh, 2015 of zo. Dus die, die mensen bij mij, die, die, die 70 man... Ja, die zitten in die vier teams die ik benoem, maar ze werken 100% van hun tijd in een multidisciplinair team mm -hmm. met ook mensen vanuit andere teams in de organisatie, finance of operations of customer service of nou, wat er maar nodig is om het doel van dat team te uh, bereiken. Yeah. En wij werken in een kwartaalritmiek. Eigenlijk hebben we een roadmap en een visie en ieder kwartaal herijken we die en gaan weer aan de slag. Nou, waarom ik yeah. daarover heb, is dat een onderdeel van die kwartaalritmiek is dat we ieder kwartaal ook kennis- en inspiratiesessies hebben. En vanuit die domeinen, uh, merk en customer experience, digital, Marcom en marketing intelligence, worden er ook ieder kwartaal inspiratie- en kennissessies georganiseerd. Mm -hmm. Op onderwerpen die voorbij komen, met uh, interne experts, maar ook met externe sprekers. Uh, om het daarover te hebben met elkaar en aan de slag te gaan. Uh, ja, dus. Uh, Vind ik een leuk voorbeeld, want dat doen we, doen we dus ook nog niet zo super lang. Ik denk nu een jaar of vier, vijf dat we daar echt actief mee aan de slag gaan. Maar wat ook wel gaat leven en je toch ieder kwartaal weer zo'n moment hebt dat je even stilstaat bij. Hé, wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen? Ja. Omdat het best verleidelijk is om gewoon uh, intern gericht uh, te blijven doen uh, wat je doet. Daarnaast heb ik gelukkig uh, mensen die intrinsiek best gemotiveerd zijn. Dus er worden ook veel congressen uh, afgelopen opleidingen gedaan en zo, dus daar uh, dat doen mensen individueel ook. Gelukkig nog heel veel. Ja. Ja. En als je dan bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld naar uh, meer een 'always on'-achtige' uh, format kijkt, hè. Ik, ik sprak bijvoorbeeld laatst uh, in de Hello Masters podcast met uh, uh, iemand die uh, de creatieve studio van Albert Heijn leidt, Hij zit ook ja. in house, uh, maar zij zitten bijvoorbeeld op Clubhouse om, uh, om daar zeg maar ideeën voor hun vegan connectie te. Uh, uh, of assortiment uh, te halen, zeg maar. Gewoon direct vanuit uh, Clubhouse. Dus heel ongevoerd, ja. weet je wel, heel ongestructureerd. Uh, zie je zelf dat soort dingen doen? Dat soort voorbeelden zijn denk ik ook wel de toekomst om steeds sneller. Het verandert allemaal zo snel. En die die ja. wereld verandert en die inzichten veranderen en die behoeftes veranderen. Dat juist op dat soort manieren en via dat soort kanalen, je snel kunt ophalen. Hey, wat speelt er? Ja. Ik denk wel dat dan de uitdaging is van ja. Oké, okay, dat speelt er nu, maar als je dat wil doorvertalen echt naar een propositie en een oplossing. Ja. Nou, wat is dan de echte onderliggende behoefte? Ja. Doorgronden we die dan voldoende? En ja. wat, wat vanuit je merk kan je daar dan ook echt aan toevoegen? Dat is natuurlijk ook wel een beetje een risico dat je inspeelt op allerlei dingetjes in de markt. die er op dat moment plaatsvinden. Dus het is, voor mij is het wel dan dat soort dingen super interessant, heel goed. En tegelijkertijd vasthouden aan je strategie en je positionering om de juiste dingen te blijven doen. Precies, ja. Dat um, ja. natuurlijk een risico als je in een soort van shiny object syndrome uh, belandt. Ja. Uh, ja. En in de baan van de dag uh, dingen gaan doen die, die, die uh, misschien helemaal niet passen bij je strategie. Maar het is wel een open manier om als Absoluut. een merkwaarde bijvoorbeeld is om echt transparant en te co-creëren met je. Uh, met, met, uh, uh, met, je, ...met je klanten, dan is dat op zich wel een... een money, ...het is misschien meer de vorm dan het inhoud wat maakt dat je dan... Uh... Nou, absoluut. Nou, we, hebben ook een, we hebben ook een community, bijvoorbeeld. Uh, waar, ...waar we met klanten continu in gesprek zijn... ...waar we ook uh, proposities toetsen en ook beleid zelfs. Dus gewoon be, beleid van, uit verzekeringen leggen we neer. Uh, kleine community eromheen hebben we het gesprek over. We hebben ook een verzekerde raad, uh, dus we hebben mensen die lid zijn... Van de verzekerde waar we iedere zoveel weken voorstellen gewoon neerleggen. Ja, dat zijn ook gewoon klanten van ons die uh, wel betrokken klanten hebben, want anders ga je natuurlijk niet in zo'n verzekerde Dus het is niet uh, de weerspiegeling van iedereen. Maar ja. tegelijkertijd ben je wel continu in gesprek over wat je, ja, wat je doet. En heb je wel weer een extra bron uh, ja, van, van inspiratie en, uh, en feedback. Ja, leuk hoor. Ja. Hey, werk je ook met, uh, met marketing agencies? Ja. En, en welke scope heb je, uh, doe je met hun? Of het... um, nou, we hebben campagne. We hebben ook een campagnebureau, een reclamebureau waar we mee samenwerken. Um, we hebben ook wel op uh, alle digital kanalen. We hadden verschillende partijen waar we mee samenwerkten... tot een aantal jaar geleden op, uh, op CEO en op Ca en op alle verschillende kanalen. Dat hebben we allemaal ondergebracht bij één partij. Mm -hmm. uh, ook om naar integrale dashboards te gaan en die attributie meer op orde te krijgen. Uh, want ja, we waren vaak heel lang bezig om dat zelf maar allemaal te vergelijken. En uh, nou ja, dus dat is wel een grote stap die we gezet. En ook in uh, digitale proposities werken we ook met een agency samen. Omdat daar ook, linkt een beetje naar je vorige uh, vraag, ja, Daar is het ook goed om af en toe die externe spark te hebben. Iemand die bij andere bedrijven rondloopt. Die wat verder weg staat om met nieuwe inzichten te komen. En nieuwe ideeën te komen. Uh, om ons ook scherp te houden daarin. Dus uh, daar we ook, werken we ook wel veel samen met een... Uh, een vast bureau. Ja, ja. Hey, en wat vind, je, wat vind je goed gaan met die bureaus? En, en wat zou beter kunnen? Er is veel te doen rond het agency-model. Uh, hey, van, uh, van dingen van agencies zijn dead en het is nog steeds madman. Tot en met uh, ja, agencies die, die heel adaptief en vaak ook heel specialistisch werken. Uh, kun je misschien één of twee dingen noemen waarvan je denkt nou, dat het zou beter kunnen. Uh, met uh, de manier waarop een merk met een agency uh, werkt. Nou, wat, ik wel, wat, je, wat je net al raakt, vind ik iets. Uh, vind ik wel een risico in zitten. Dat met uh, menachtig, als het, als het een bureau is wat uh, je denkt te vertellen hoe de wereld in elkaar zit en komt met fantastische creatieve ideeën. Zonder je bedrijfsstrategie en je merk goed te doorleven, dat vind ik, uh, dat vind ik echt een risico. Ja. Dan kom je tot mooie uitingen, maar niet zeggend. Maar uh, dan kom je ook bij mijn. Uh, persoon wat al een paar keer naar voren is gekomen. Ik vind echt dat dingen die je doet moet passen bij wat je, wat je zegt. Dus dat zegt ook iets over mij natuurlijk. Ja. Um, dat, nou, daar, zie, daar zie ik wel een, een risico. En waar ik ook zeker een risico zie is dat als je te veel uh, buitenshuis organiseert uh, en je te weinig kennis intern hebt, waar stuur je zo'n agency dan eigenlijk op aan? Ja. Wat, wat begrijp je nou echt van wat ze doen? En of iets goed gaat of niet? Uh, of je er iets van moet vinden? Uh, dus wij, uh, deze discussie loopt bij ieder bedrijf, denk ik. Wat doe je inhouds, wat doe je out? Dat is bij ons even goed. Uh, dat is denk ik een, een echt wel een balans tussen. ja, Je kan nooit zo'n groot expert zijn op zo'n specifiek onderdeel als een bedrijf, wat zich daar gewoon volledig op richt. Ja. Dus die expertise is super welkom. Maar je moet wel goed genoeg begrijpen om inhoudelijk het gesprek met ze aan te gaan. En daar zie ik ook wel een risico dat als je te veel allemaal naar buiten brengt en je ja, eigenlijk mensen hebben die niet goed genoeg weten... dat je daar te weinig grip op hebt eigenlijk. Ja, helder, helder. Ja. Um, ja, dank voor delen. Nou, als laatste onderwerp gaan we even praten over innovatie. We hadden het net in de intro al even over InsureTech. Ja. Dat is toch een uh, vrij groot uh, uh, ja, vertical uh, in start-up land. Zeker. Uh, zie je dat als een bedreiging... Of, of zie je het juist als een hefboom uh, voor versnelde groei? Mm, hefboom? Ik denk als je deze vraag... Uh, Drie jaar geleden of zo had gesteld, denk ik dat we over het algemeen hadden gezegd bedreiging. We, mm -hmm. uh, zeggen ik, maar ik denk ook wel veel collega's en ook wel in de branche. Yeah. Um, wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat, toch wel, um, dat het steeds meer een, een hefboom wordt. Je ziet toch wel de insuretech zich ook op een specifiek onderdeel in de markt richten en daar heel goed in worden. Mm -hmm. Maar die hebben die bredere scope van een grotere verzekeraar weer nodig om uh, tot een vervolgstap te komen. Ja. Dus we zien nu steeds meer dat we elkaar kunnen helpen daarin. Uh, dat die insure ons kunnen helpen om op een bepaald domein echt gigantisch te versnellen en een verbetering toe te voegen. En de insure ook de grotere verzekeraars nodig hebben voor schaal en voor markt en uh, voor ja, de integraliteit van die oplossing in het geheel. Dus ja. ik zou zeggen, uh, nu zou ik zeggen hefboom... Um, in het verleden dachten dan ging hier ook wat spreken, oeh Lemonade noemde jij in je introductie, hè? Uh, Ping Ang komt ook wel eens voorbij als je het hebt over, ze zouden maar de markt betreden, wat dan? Ja, ik denk ja. dat we dat inmiddels wel zien van, ah, dat is, zo makkelijk is dat nog niet, uh, ja. die markt te betreden en uh, die integraliteit van die dienstverlening die neem je niet zomaar over, dus werkt het meer als een hefboom. Ja, ja, ja, helder. Ja, want uh, vorig jaar in 2020 was er ruim 7 miljard uh, wereldwijd dan wel in uh, InsureTech-start-up geïnvesteerd. Uh, uh, dat was 20% meer dan het jaar daarvoor, dus dat is flinke groei. Um, en uh, investeren jullie zelf ook? Hebben jullie een soort van corporate lab of een uh, MA-tak? Of uh, hoe, hoe gaan jullie, uh, hoe participeren jullie zeg maar in dat start-up-ecosysteem? Ja, best wel intensief. Dus we hadden dat als, als zilveren kruis, als merk. Uh, en tot. Dat hadden we tot 2020. Vorig jaar zijn we overgegaan naar een Agmea Investment Fund. Dus noem het ja. Achmea Breed. Omdat we ook wel zagen dat je daar veel meer kracht uit kunt halen als Agmea. dan per merk dat te organiseren. Omdat er ook best wel veel parallellen zitten weer tussen die industrieën en de insurtechs die daarin zitten. Uh, daar investeren we, ik rond de 100 miljoen uh, in dat uh, Agmea Investment Fund. Uh, waar we echt op zoek zijn naar, ja, uh, die partijen met wie we samen. Uh, oh ja, of, of waar we in kunnen participeren of soms ook waar we misschien kunnen overnemen of niet. Dus we hebben echt een uh, M&A club bij, uh, op corporate niveau. Dus dat zijn wel de dingen die we niet meer bij Zilverkruis als zorgverzekeraar of Centraal Beheer uh, of Interpolis. Allemaal merken die, uh, nou, die jou kent, maar echt op Achmea niveau uh, hebben samengebracht. Ja, helder. Ja. Dank je wel voor het delen. Als laatste afsluit: um, welke uh, nou ja, boek, cursus, podcast, video um, raad jij aan voor de ambitieuze marketeer? Hoe voor de ambitieuze marketeer? Ja, ik luister podcasts, luister ik de laatste tijd uh, um, Everybody Hates Marketeers. Oh ja, niet grappig. Ja, Vind ik zelf erg grappig in ieder geval. Ja. En de, de sprekers die voorbij komen, dus uh, uh, Seth Godin die voorbij komt, of, uh, nou, ja. Ja, dat denk ik wel, oh, dat is wel echt uh, next level. Ja, dus. Ja. Vind ik, heel, en ik vind het op een heel leuke manier gedaan. Een beetje cynisch en zo hou ik wel van. Oké, top. Iedereen eventjes uh, aanraden. Uh, en De link komt ook even in de blog. Uh, als je nu luistert in de auto en denkt later, oh, wat was het ook weer, ga naar hellomaas.com en dan kun je daar uh, even de link uh, vinden. Ja, super. Nou, dankjewel, rol We hebben uh, flink wat langer gekletst dan we gepland hadden, maar uh, er was een hoop om uh, te delen en uh, een hoop interessants. Dus dankjewel dat je de hele breedte... ...van jouw werk en je team bij Zilveren Kruis op laten zien. En ik wens je alles succes weer richting Q3 en Q4 om weer dat moment of truth goed te pakken. Dank je wel. Bedankt uh, dat ik hierbij aanwezig kon zijn. Superleuk om te doen. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten, maar heb je niet de kennis in huis? Hello Maas heeft een nieuwe oplossing. Het Flex Team. Haal meer uit je marketingbudget. Start met een gratis workshop. Je ontvangt een marketing -team benchmark. En je leert hoe je makkelijker, sneller en goedkoper je marketingteam organiseert. Ga naar helomaas.com slash flexteam en boek nu gratis je workshop.